hoe een datalek van dit, dit maakt. Laten we kennis maken met Noah. Zij wordt er haar moeder naar school gebracht. Hier begint het verhaal voor digitaal veilig onderwijs. Iedere 11 seconden wordt ergens in de wereld een organisatie aangevallen door ransomware. Dat zijn meer dan 3 miljoen ransomware-aanvallen per jaar. Waarom zoveel ransomware-aanvallen? Met ransomware wordt veel geld verdiend. Hier schuilt een criminele wereld achter. Deze criminele wereld is als een bedrijf georganiseerd en wordt zelfs ondersteund met een eigen helpdesk. Wat is dan de impact op het onderwijs? Schrik niet, maar liefst 15% van de ransomware aanvallen gebeuren in deze sector. En wat zijn dan de meest belangrijke gevolgen als jouw school slachtoffer wordt van een ransomware aanval? Allereerst financiële impact. 1 tot 2% van de jaarlijkse financiële begroting betaal je aan losgeld. Daarnaast imagoschade, minder leerlingen voor de school, carrièreschade voor de leerkracht, directies en bestuurders. We hebben te maken met een digitale transformatie. Security is complex, duur en niet altijd zichtbaar. En waar moet je beginnen? Wij maken de verbinding. Security as a Service helpt je met alle onderdelen voor goede digitale veiligheid in het onderwijs. Samen met jou zorgen we ervoor dat de gegevens van NOAA niet op straat komen te liggen en jouw school zorgeloos beveiligd is. Wil je weten hoe het staat met de digitale veiligheid op jouw school? Wij voeren een gratis e-mail ThreadScan voor jouw organisatie uit. De e-mail scan laat tot 365 dagen terug malafide e-mails zien die voorkomen hadden kunnen worden. Samen gaan we voor digitale veiligheid. Vraag gratis de e-mail Threadscan aan op de slash security. Zorgeloos veilig met Security as a Service van de roofgroep.